We horen het vaak, vooral in de winter, dat storm of neerslag zoals sneeuw en ijs behoorlijk roet in het eten kan gooien van vliegtuigpassagiers en dat vluchten vertraagd of geannuleerd worden. En vooral nu Schiphol op volle capaciteit opereert, betekent dit dat de kans dat je vlucht geannuleerd wordt een stuk groter is. Daarom hebben wij wat tips en tricks voor je op een rijtje gezet en geven we je wat voor- en nadelen van het vliegenweer, zodat jij je reis goed kunt voorbereiden. Dat het vooral s'nachts flink afkoelt en de kans op vorst het grootst is, is in de ochtend vliegen niet ideaal in de winter. Vliegtuigen moeten ijsvrij gemaakt worden en dat kost tijd. Wanneer je in de winter gaat vliegen, raden we dan ook aan genoeg tijd in te calculeren voor eventuele vertragingen. Probeer vroeg in de ochtend vliegen te vermijden, want dan is de kans op mist het grootst. Daarnaast is het veel belangrijker om ook de keuze van een vliegveld goed af te wegen. Schiphol heeft voor- en nadelen als het gaat om vliegen in de winter. De voordelen van vliegen in de winter vanaf Amsterdam... is bijvoorbeeld dat ze betere die icing voorzieningen hebben... veel technisch personeel hebben... en genoeg voorzieningen voor het geval dat je vlucht dan toch vertraagd of geannuleerd wordt. Daarnaast heb je meer kans om sneller een alternatieve vlucht aangeboden te krijgen... omdat er gewoon vaker vanaf Schiphol gevlogen wordt. Maar er zijn ook nadelen. Zo is de planning van Schiphol heel erg strak. Bij de minste of geringste omstandigheid, zoals een storm of een flinke sneeuwbui, lopen vluchten vertraging op, wat een domino-effect kan veroorzaken op andere vluchten. Zo dus kan een vertraging in de ochtend de hele dag nog effect hebben op het vliegverkeer. Daarnaast ligt Schiphol aan de kust, waardoor het erg vatbaar is voor wind en mist. En ook al heeft Schiphol Airport de meeste de-icing voorzieningen, ook het die-izen van een vliegtuig kost veel tijd en veroorzaakt regelmatig vertragingen. Het hele proces van die-izen hebben we trouwens uitgelegd in een blog. Wist je bijvoorbeeld dat het die-izen van een groot passagiersvliegtuig tot wel 8000 euro kost? Dit en nog veel meer tips voor vliegen in de winter vind je terug op onze site. En heb jij nog tips voor vliegen in de winter die je met ons wilt delen? Reageer er dan onder deze video.